No way! Oh, oh. Oh. Ah! Ah! Oh. Ah! Oh. Yo, leuk dat een nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag sta ik hier op First Games Factions. We waren een base gerust en die faction was ons uiteindelijk aan het uitkritten met wat 5, 6, man. En toen ik in chat zei, kan ik een 1v1 doen. En dat deden ze. Ze kwamen met mij in Discord en het was best wel lachen. Hoop ik ga je ervan genieten jongens. Laat zeker van like, echt super tof zijn. Hoop ik nu gaan wat die 50 likes genieten van de video. We gaan terug naar die ruimte, dit was helemaal gelachen, lachen dit. het wordt, best... oh. wordt echt een mooie video. Je gaat er nooit oh, Ik ga zo hard dood he. Ja, ik, ik dan. Ja, nee, ja dat dood. ik het echt ik, ik, ik, ik, ik heb in een week, week niet gefight, gast. Ik hoop wel. Oké, okay, iemand tel af, iemand tel af. Wacht, ik moet oppotten. Yo, beste kijkers! Hey, even stil. Oké, okay, okay, stop, stop even, stop even. even ja, iemand tel af. Je hebt pre -gapt. Ja, tuurlijk. Moet ik afstellen? 3, 2, 1, go. Dat water, jongen, waar hou water op! Hi, wat doe je? Ah, hi, jongen, waar ben je mee bezig? <laughs> Kijk kookje. Heel kut, dit. Dus. Deze fight is heel kut. <laughs> nee, nu iemand wou Oh respect. shit, onnuts. Ga eens weg, jongens. Ik moet mij kunnen focussen op het mooie gevecht Anders eh.. Uh... Ik ja, denk dat ik gekikt wordt jongen Ik ga ik helemaal goed ofzo Oh die yo, blindness yo, is echt Je hem, easy Je pakt hem Die blindness is <laughs> <laughs> En Laat hij, ik doe nou niet <laughs> Nee <laughs> Nee, ik heb ja, die hier vast No way Oh, oh, oh. Ah! <laughs> Vloetje, kom, kom, kom span, ik heb dono. Hoezo? kom spawnen, ik heb dono. Hoezo? Hoezo? Ja. Werken niet meer op zo. je moet daar boven blijven, hij krijgt z'n scripts op jou. Ik Ik <laughs> Oh shit, dit is een betty, stiekem heeft hij een baard ergens. Ja, ik kan mij weg, gast. Stiekem <laughs> heeft hij gewoon een baard die ergens zit. Nee, nee, <laughs> nee, ik heb geen baard, ik heb geen baard, ik ben alles aan het recorden. Nee, nee, waarom is dit klaar? Ahhhh! <laughs> Stop! Oh, oh, <laughs> ja, Kom nou, af, af, wees even stil, wees even stil, wees even stil. Oh, ga ik draaien? Nee! Twee hartjes. Eén! Nee. Ja! <laughs> <Nee. laughs> ja! oh, hier pak ik de betty terug. Je pakt een, ja, oké, okay, je t oh <tunneling> ja, hey, betty. Nee, and... yeah, right. Yes, you like go! Right. Oh my god! Ja, kill kill kill Nee, nee, kom, kom. Yo, jullie zijn echt strouders, man. Hier pakt Zedjak terug. Hey, jongens. dit Zedjak, Zedjak. Doet je gebruik de upside Ja, zijn Jullie zijn zo'n. Oh. Jullie zijn zo'n legends, man, holy shit. Achteraf hebben mensen nog mijn donaties gegeven. Dat doe ik op het eind van de video. Maar nu even Amsterdam Redable. Het was zo'n chaos daar. Het was niet normaal. En hey, wie zit er scheffenpulsen dus bij? Wat leuk. Yo! Nee. Ik. Uh. Niet doen. ik leg hem! De FPS! Ja. Holy. Ja, je, je moet één stap zetten in die claim en je bent dood. Jesus Christ. Ja, dit is zo mooi. Maar iedereen komt ook met uh, special shit daar. Ja. scheiten. Zou ja, Oh, ik pak dus... gewoon dingen op van boven. Deze week sluizen voor gaat. Hey, jullie liggen zoveel setjes puls, what the fuck? Ik heb een ik, ik, ik heb net een magnetic rot gelooid. LOL. Ik... What the fuck? Huh? ik heb zoveel eten opgepakt en flameboom. Oh, We vallen allemaal alle mensen dood, joh. Ja, daarom! Ik zit zoveel op te pakken. Zo, Ik ben ik gewoon word, uh... Weet je wat ik heb gedaan? Ik ben gewoon up gegaan. Fuck deze shit. Drone. Oh, ik heb, ik heb iemand z'n Is Je ziet dat, ik heb... Oh. Je hebt ja, niet oh, over ja, je. Is yes. <laughs> oh, hij Ik Ga dan vangen. Yo, ik ben even naar Up gegaan. Ik heb even een cheeky kill gepakt en ik ben weggegaan. <laughs> Volgens mij, is hier komen op twee DTR slimmer dan... hout Up gaan op welk DTR dan ook. <laughs> ja. <laughs> Iedereen zit gewoon te wachten tot er iemand valt. <laughs> ja. <laughs> ja. Want als je die Loe... Bro. Pas op Kovo, Ties. Oh Help me. Help me Oh fuck! Ah oh, ik had dat is uitgekruid. Yeah. Waar ben je? Oh ik zie jou volgens mij. Oh. Je in oh ja. ja. Je zit er, ik ben dood. Ben ik word er twee man ik uit. Ga We overleef je. Overleef je. Ik word uitgekruid. Ik word uitgekruid Chris. Wees is goed en overleef het. Ik word uitgekript door random mensen omdat ik een vast hier, wordt hier een bart uitgeknipt. ik ga die bard killen. Ja, ik ook. Raven! Ja, nee, nee Ik heb hem, ik heb hem. Nee, jij oh, niet Ik heb alle oh, loot. Is ja, ook goed. goed. Gewoon invis gewoon spotten, dan komt het goed. Ja. Oh, ik, ben, uh, ik ben safe, denk ik. Ja. Oh! Dit is echt mooi. Oh, man. Yo! Mensen. Oh, ik ben Jans aan deck, want ik weet dat hij kwikt. Nee, een team gaat Kijk, ik ja, hou wat foto's erbij. Ik ben ja, dat ik ben dat nee. ik ik gewoon los. In Ben je Ben je ook zoetje? Nee. Nope, nee. nog niet. No, no, nee. Hij is in een vallen gepult. <lacht> dat oh. was kut. Oh, nee. ik ben in een val. Ik heb een half AP. En ik Pacht ben nu vol investie gegaan. Oh my god. Welke Nee, Bloedje, laten we elkaar. Ik ben hier ook in. Laten we elkaar. Ben je daar ook in git? Ja, ik ben in jouw vallen, dat is val die in zit. Oh mijn god, ik ben er nu even aan gekomen. Jongen, trek je keer uit, Noep. Ja, te laat. Nee joh. Ja, ja. Oké, eh... loot van Amsterdam of niet? Jongen, als je online komt, kijk mijn inventory. Fuck ik veel bar zet vooral. Bij Amsterdam was het dus echt totale chaos. En ik dank je wel voor iedereen dat heeft gedoneerd deze map. Aan mij zeker Tusse met zijn miljoen. Ik heeft ook veel gedoneerd. Gewoon echt iedereen. Die wat heeft gedoneerd, deze map. Die zijn echt helden. Want daardoor kon ik makkelijker video's maken. En kon ik meer beesten. Dus Omdat ik hem in ieder geval moest grinden. Om gap voor capples, et cetera. Dus echt iedereen. En daarom bedankt voor de donaties. Ik ga voor een map meer donaties in mijn video's doen. Nu heb ik deze map wat minder gedaan. Oké, we beginnen klein. We beginnen. Oké, okay, ik ben aan het rico, Ik ben aan het rico, let's go. Ik ga er weer vandoor want dan dan Krijg ik de donaties. Doei. Oh, wacht, wacht, wacht. We beginnen met. Uh... Nee, hey, maar ik verwacht ook wel een donatie, ik ben een Ja, ik ook wel een donatie. 100k, en mm -hmm. deze. Oh, wat? Eh, Floetje, dat hadden we afgesproken. Ja! Zijn kom komen, jongen, wat de fuck. 100k en dan blij is met die van. Holy shit! Nou, Floetje is voor kort vanavond. <laughs> Yo! Floetje, hey, volgende maat wil ik joinen. Eh? Nee, <laughs> hey, volgende man, wij gaan naast je sowieso een claim krijgen. Kom op, dan moet je we Stop weg. man, what the fuck? Holy <laughs> shit! bij, hè? Nog een keer 100 k Ik ben had mij gevonden, toen ik voelde. Ik sta nu tweede weer. LOL. Dat <laughs> <laughs> was eh uh, was sure. Ja, Vloetje actie, traedac me. Nee, oh. net, even, ik ff, ff, ff. krijg van even van iemand op. Oh, net niet. Een GoPro. Hij Lol, Doe even een vakantiepark aan de bouwen. Vloedje, ik heb wel gewoon ja, ja, ik ben alles een trick hoor. Yo! Lekker man, en voor Firesoot. Damn. Hoop ik heb je genoten van deze video. Vergeet geen like. Vergeet niet te abonneren, want straks moet je je abonneren. Het is abonneren zeker. Want 40% van de mensen die mijn video's kijken is niet geabonneerd. Tot de volgende keer.